Er staat veel op het spel. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wereld van morgen niet alleen bepaald wordt en gestuurd wordt en gemanipuleerd wordt door anderen, maar dat we zelf onze eigen digitale toekomst kunnen bepalen.